Een veld alleen maar vol met aardappelen of mais, daar is voor een insect of een andere beest gewoon echt weinig te halen. Aardappelen naast wortelen, maar dan ook door een veld met zonne zonnebloemen of bomen. Het dat, dat wordt een wat meer natuurlijker habitat dan een veld vol met aardappelen. Ik ben Noura Gul. Jullie zijn vandaag bij Plantage Nieuw in Almere... waar wij walnoten en hazelnoten kweken... en dat combineren met kweek van groenten, telen van fruit... maar ook in combinatie met pluimvee en imkeraai. Ja! De kalkoenen en de kippen die zijn eigenlijk de natuurlijke bestrijders van, van de hazelnootboorders. Ze gaan echt op, in de grond op zoek naar beesten die eten het op. En de mest van de kippen en de kalkoenen die is een hele goede voedingsstof voor, voor de boompjes. Agroforesterie is een combinatie van bomen met bijvoorbeeld eenjarige groenten, met pluimvee of met andere agrarische activiteiten. Noten aan zich zijn super lekker, hartstikke gezond. Uh, het is ook een keertje wat anders in Nederland. Normaal gesproken wordt er uh, peren en appels gekweekt, maar weinig. Walnoten of hazelnoten. Ja, naast notenteelt uh, hebben we ook een imkerij, omdat wij zo'n groot mogelijke biodiversiteit uh, op ons eigen perceel willen hebben. Ja, en het product wat er vanaf komt, de honing, die is uh, super lekker. We telen hier uh, walnoten en hazelnoten en dan ook een uh, aantal uh, amandelen. De hazelnoten zijn bijna rijp. In september, midden september, oktober kunnen we ze rapen en drogen en uh, ja, voor de verkoop aanbieden. Heel veel wetenschappelijke literatuur laat ook zien dat uh, monoculturen echt een weerslag heeft op de, op de biodiversiteit, op de bodem, maar ook gewoon echt voor de omgeving. Door verschillende factoren te combineren of verschillende teelten met elkaar te combineren. Uh, introduceren een grotere biodiversiteit. Wij gebruiken zelf geen bestrijdingsmiddelen, geen insecticiden, geen kunstmest. Alles wat je ziet is gewoon natuurlijk. We zijn nu nog klein, de bomen zijn ook nog klein. Die zijn nog niet op uh, topproductie. Tegen de tijd dat we gewoon echt een hele grote uh, uh, afzetmarkt hebben, nemen we aan dat het ook, de afzetmarkt ook met, de organisch met onze zal meegroeien en dat we steeds meer andere consumenten kunnen vinden. Het is een project dat op een hele kleine schaal is. Elke kennis wat je vergaart, op welke schaal dan ook, nou, is gewoon een grin, denk ik, op wetenschappelijk niveau.